In deze video laat ik zien welke persoonlijke instellingen je allemaal hebt in Microsoft Teams. De persoonlijke instellingen vind je bovenaan rechts als je op je eigen profielfoto klikt. Daar vind je menu met allerlei opties. Ik loop ze bij langs. Allereerst kun je bovenaan de status instellen. Bij de status kun je aangeven of je beschikbaar bent, bezet bent, of je niet gestoord wil worden, wat betekent dat er een uh, dat er ook geen berichten doorheen komen als je ergens uh, mee bezig bent, als je bijvoorbeeld in live in een les zit. Uh, je kunt zo terug als status kiezen, je kunt als afwezig weergeven met een geel symbooltje en je kunt ook aangeven dat je offline bent. Verder kun je hier nog aangeven dat je een bepaalde status wilt instellen voor een beperkte duur. Je kan bijvoorbeeld zeggen... Over een uur wil ik de status weer ongedaan maken. Ik, ben, uh, ik zet de status op afwezig en ik, uh, en ik geef aan dat dat voor een uur is. Verder kun je ook hier een statusbericht instellen met behulp van het pennetje. En hiervan kun je ook vervolgens aangeven hoe lang dit statusbericht in beeld moet zijn. Dan is er de optie opgeslagen. Bij een willekeurig bericht in Microsoft Teams kun je opgeven dat je deze wil opslaan. Zo kun je bijvoorbeeld belangrijke berichten die je terug wilt kunnen lezen, terug wilt kunnen vinden onder dit tabje terugvinden. Als ik een bericht zou willen opslaan, dan ga ik bijvoorbeeld naar een team waar dat bericht in staat, zoals dit. En hier klik ik op de drie puntjes bij dat bericht en ik kies de bovenste optie dit bericht opslaan. Op dat moment zie je hier bovenaan verschijnen dat het is opgeslagen. En ik kan het nu altijd hier terugvinden onder het kopje opgeslagen. Aan de linkerkant zie je het bericht wat ik net heb opgeslagen. En door daarop te klikken ga je meteen naar het bericht toe in het juiste team en het juiste gesprek. Dat was de optie opgeslagen. Dan de instellingen. Als je naar instellingen gaat verschijnt een nieuw venster. Bovenaan in het instellingen scherm staat algemeen. Hier kun je bijvoorbeeld het thema aanpassen, zodat iets uh, juist licht of donker wordt weergegeven of in hoog contrast. En je kunt ook de indeling van je Teams wijzigen. Standaard staat deze, staan deze in een raster en dan zie je grote tegels. Maar je kunt er ook voor kiezen om een lijstweergave te gebruiken en dan zul je al je Teams onder elkaar in deze kolom uh, terugvinden in Microsoft Teams. Verder kun je hier allerlei opties aan- en uitvinken. Een belangrijke optie is bijvoorbeeld deze voor de nieuwe vergaderervaring. Heb je bijvoorbeeld nog steeds de knoppen voor een vergadering midden in het scherm staan, dan kun je deze aanvinken en zul je Teams opnieuw moeten opstarten. En dan heb je de nieuwe weergave waarbij de knoppen rechtsbovenaan in een vergadering staan. Verder kun je de taal hier instellen en helemaal onderaan kun je nog bepaalde animaties. Aan- en uitzetten. Dan is er het tapje privacy, waar je aan kan geven dat sommige mensen, als jij je status hebt staan op niet storen, toch toegang hebben en meldingen van hun dus doorkomen. Dat kun je hier instellen bij prioritaire toegang beheren. En je kunt ook mensen blokkeren. Die kun je ook weer, dat kun je hier ook weer ongedaan maken. Dan een belangrijk onderdeel, dat zijn de meldingen die je ontvangt vanuit Microsoft Teams. Je kunt e mailmeldingen krijgen als er activiteiten zijn geweest in Teams en die kun je ook hier uitzetten. Je kunt er ook een bepaalde frequentie aan toekennen, dus dat is de bovenste optie. Je kunt ook iets doen met uh, hoe uh, de melding eruit ziet. Dus je kunt uh, bijvoorbeeld aangeven welke meldingstijl er moet zijn. En in dit geval is dat een uh, melding die binnen Teams verschijnt. Maar je zou die melding ook in, uh, in, de, uh, in het uh, meldingenscherm van Windows kunnen ontvangen. Geluidafspelingen voor meldingen. Uh, ik zet het standaard uit omdat ik uh, uh, ja, allerlei geluidjes en zo alleen maar vind afleiden. En verder heb ik hier ook bij de uh, verschillende opties die hier staan heb ik aangepast gekozen voor uh, welke meldingen ik precies wil ontvangen. Je kunt van alle activiteiten kun je meldingen krijgen, maar je wilt denk ik het liefst dat dit aangepast is. Als je daarop klikt, dan kun je allerlei zaken nog verder verfijnen. Bijvoorbeeld als iemand jou uh, vermeldt in een uh, bericht, dan in dit geval heb ik het zo ingesteld dat dat in mijn feed terechtkomt. En dat betekent dat het onder de knop activiteit, linksbovenaan in Teams terechtkomt. Daar staan dus dan de meldingen. Je kan hier ook nog andere mogelijkheden kiezen. Een banner kan je namelijk kiezen en dan verschijnt het rechts onderaan in je scherm als een pop-up. Eh, ook hiervoor kun je wel of niet kiezen. Ik vind dat persoonlijk erg afleidend. Um, wat je verder nog kunt aangeven, dat zijn de kanaalvermeldingen. Dus als iemand het kanaal vermeldt, dus aperstaatje algemeen bijvoorbeeld in een bepaald team, ook daarvan uh, kun je geïnformeerd worden en ook hier heb ik bijvoorbeeld ingesteld dat ik dat alleen in de feed wil zien en dat ik daar geen pop-up schermpjes van wil hebben. Dat was uh, het meldingenverhaal. Uh, onderaan de meldingenpagina uh, zie je dat je ook nog individuele zaken kunt aanpassen. Dus alles rondom chat kun je aanpassen, uh, vergaderingen, personen. En overige meldingen. Dus kijk gewoon achter deze knoppen bij bewerken wat je precies wilt instellen, zodat alle meldingen helemaal persoonlijk voor jou zijn ingesteld. De volgende optie is de optie Apparaten. Bij Apparaten zie je allereerst welk apparaat gekozen wordt voor het geluid: de luidspreker en de microfoon. Je kunt ook een testgesprek starten waarbij je uh, met behulp van een bot uh, een, een gesprek hoort en ook kunt aangeven of je het geluid wel of niet kunt verstaan en of je ook je microfoon uh, daarin herkend wordt. En onderaan deze pagina zie je dat de camera-instelling staat en die kun je hier eventueel nog wijzigen. Wat ook uh, interessant is, is dat er tegenwoordig ruisonderdrukking in Teams is. Deze staat standaard op automatisch, maar je kunt deze op hoog zetten als je bijvoorbeeld in een omgeving zit waar veel bijgeluid is. Dan kan dit worden onderdrukt door deze te selecteren. Dan de machtigingen. Bij machtigingen kun je bepaalde zaken aan- en uitzetten. Ik heb mijn locatie bijvoorbeeld hier uit. Verder lees deze tekst die hier staat om te bepalen welke machtigingen jij wel en niet aan Teams wilt geven. En in het laatste scherm staat nog het oproepen venster waar je je beltoon kunt aanpassen. En dat is eigenlijk alles wat er zo onder de instellingen knop in het hoofdmenu te vinden is onder je profielfoto. Dus als ik nog even weer terugga naar mijn profielfoto, dan hebben we de status gezien, het statusbericht opgeslagen, de instellingen. Verder kun je hier zoomen, dus je kunt in en uitzoomen in, uh, in Teams zelf, zodat de iconen en de tekst wat groter en kleiner worden. Er is ook een scherm wat je kunt openen, waarin de verschillende sneltoetsen worden opgezond. Zodat je sneller uh, bepaalde zaken kunt doen in Microsoft Teams. Het uh, is gewoon een soort naslagwerk, dus eigenlijk van de sneltoetsen. En als ik hier verder weer op doorklik, dan zie je nog dat je bij info een bepaalde versie uh, kunt opzoeken. Dus bij welk, met welke versie uh, heb ik nu te maken. Dit vind ik zelf altijd wel een handige om te gebruiken. En verdere opties, die zijn niet voor iedereen toegankelijk. Ik heb bijvoorbeeld uh, toegang tot een preview, een bepaalde preview. Dat zal niet bij iedereen van toepassing zijn. En verder kan ik hier nog klikken op controleren voor nieuwe versies. Dan worden de nieuwe updates worden er uh, ...opgezocht en eventueel ook geïnstalleerd als die er zijn. En dan zul je in deze balk hier bovenaan ook zien dat er een nieuwe versie is geïnstalleerd als dat het geval was. Als laatste twee opties kun je hier nog kiezen om de mobiele app te downloaden. Uh, deze optie is eigenlijk uh, ja, verder uh, nu niet interessant omdat ik deze al binnen de app gebruik... En je kunt je hier ook afmelden als je bijvoorbeeld met meerdere accounts in Microsoft Teams wilt melden. Dan meld je, je hier af en kun je met een ander account weer aanmelden. Dat was een totaal overzicht van alles wat er op dit moment te vinden is onder je profielfoto bij de persoonlijke instellingen in Microsoft Teams.